YouTube-reclame werkt. Toen ik op YouTube op zoek was naar een filmpje over astrofotografie, werd mij een reclame getoond van Dootly. Dootly is een programma waarmee je dingen kan doen zoals dit. Jullie snappen het waarschijnlijk al, ik heb Dootly dus gekocht. Als je het combineert met Photoshop en een video -editor programma zoals Lumafusion, Fusion, dan krijg je ook nog hele andere leuke dingen mee. Weet u nog dat zien bij ons achter in de speeltuin aan het spelen was? Ik had daar toen zo'n slinger gegeven met een bal eraan. De bedoeling daarvan is eigenlijk dat je met die bal over gaat gooien. Maar het is natuurlijk veel leuker om met zo'n slinger hard rond te rennen in de speeltuin. Het is natuurlijk nog leuker als je samen met opa hard rond kan rennen in de speeltuin.